Op de Duitse handelbaan, He ja he ja ho Zat ik daar een meisje staan He ja he ja ho Ik vroeg waar moet jij naartoe He ja he ja ho In die doen. He ja he ja ho loop ik eerst mijn oren niet Dat mijn hoog dit kan toch niet Pakte ik haar bij de hand ik aan de straat land Jij bent de mooiste Met India is niet normaal. met jouw alleen ik, door ben ik dan. Meer niet te zwaar. La la la la la la la Ja, hey, ja, ja, mooiste, ja, ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jij bent, de mooiste, hier, jou. Jij bent geweldig, ja, helemaal. Met ja, Het is niet normaal, met jou alleen door pek en dal. Ik heb nooit meer vergeten zal. La la la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la la. Met jouw dagen in de sneeuw, dat wordt de schuiven van de eeuw. ik eten van Jij bent de mooiste, mij ideaal Jij bent geweldig, het ben is niet normaal. Met jouw vier in de sneeuw. Dat wordt de schuiver van de eeuw. Jij bent de mooiste, mij ideaal Jij bent geweldig, het is niet normaal. Met jou alleen nog.